Via admin.microsoft.com kun je heel eenvoudig een rol toevoegen aan een gebruiker door in een link op actieve gebruikers te klikken, daarna een gebruiker te selecteren en dan onder het kopje rollen de optie rollen beheren te klikken. Van hieruit kun je een adminrol toewijzen. Zo kun je bijvoorbeeld zeggen dat Tina vanaf nu gebruikers mag beheren via admin.microsoft.com. Dat geeft haar de gelegenheid om wachtwoorden te resetten, gebruikers toe te voegen, verwijderen en te wijzigen. Nou, klik ik op opslaan, dan zie je dat de rol is toegevoegd. En de eerstvolgende keer dat Tina inlogt, kan zij de gebruikers beheren.